Zodra iemand je team verlaat, laat hij een Google Workspace account achter waarvan je niet weet wat je ermee aan moet. Ik kan me voorstellen dat je ermee wilt inloggen en dat kan door in te loggen via admin.google.com en op het klopje Gebruikers te klikken. Van daaruit kun je een nieuw wachtwoord instellen voor dat account, zodat je er even op kunt inloggen. Zodra je een nieuw wachtwoord hebt ingesteld, moet je ervoor zorgen dat diegene ook twee staps verificatie heeft uitgeschakeld. Dat doe je onder het kropje Beveiliging. Als die hier is ingeschakeld, dan heb je ook een knop waarmee je hem kunt uitschakelen. Als laatste, en dat is even als ter voorzorg, kun je ook de inlogchallenge uitschakelen, zodat je zeker weet dat je kunt inloggen. In dit geval kan ik inloggen op het account van Nina. Of dit van de wetgeving mag, laat ik even te midden. Maar je weet nu in ieder geval hoe je eventueel een account kunt herstellen of kunt inloggen als de nood hoog is.